Hi Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam de en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video geef ik aan dat ik bijna jarig ben. Dat was dus afgelopen woensdag. En ik heb me ontzettend jarig gevoeld want ik heb heel veel berichtjes gekregen op Facebook, Whatsapp, Messenger. En ik ben uitwezen eten, samen met mijn moeder, mijn zoon en een vriendin van mijn moeder. Was ook hartstikke gezellig en ontzettend lekker. En in deze video, ja, ik heb het over dat ik naar Interamikos ga. Dat ben ik nu dus al geweest. Ontzettend leuk. Ik heb me daarvoor opgegeven. Dus daar gaan jullie waarschijnlijk meer van zien. Ik weet niet uh, op mijn kanaal, maar misschien wel op hun kanaal. Zij hebben ook een YouTube kanaal, Inter Amicos. Ik zal de link even hieronder zetten. Uh, voor de rest, ja, uh, moet je maar even kijken wat er in deze video allemaal uh, besproken wordt. Ik ben ook nog naar uh, de danswedstrijd van Jamie Blom geweest. Maar dat gaan jullie volgende week zien. En uh, Mirjam, waar uh, ben jij? Hoi! Ja... Daar was ik weer. Ik kom net terug uit mijn werk. Heb boodschappen gedaan. Melkie, vlees en uh, Sepien de aanbieding. Maar uh, ik ga vanavond naar de toneelvereniging. Oh, ik vind het wel een beetje spannend hoor. Want uh, ik moet de vloer op. We gaan de vloer op. Improviseren. Ik moet uh, één kledingstuk en een requisiet meenemen. Daar ga ik nog over nadenken. Wat zal dat worden? Ik denk, ik heb nog niet eens de tijd genomen om mijn jas uit te doen. Uh, ik denk dat ik dit requisit mee ga nemen. Ken je hem nog? Huh? Mijn arm is te kort. Deze grijpert. Ja, die heb ik in een van mijn video's gebruikt uh, toen ik uh, troep ging oprapen. Toen ik nog kon wandelen, zeg maar. Dus uh, die ga ik denk ik meenemen. En nog een kledingstuk. Ja, dat weet ik nog niet wat dat gaat worden. Ik ga eerst maar eens even netjes de boodschappen opruimen. En dan uh, iets eten. Mijn zoon is de hot op. Dus ik heb even het rijk alleen. Ook wel eens lekker. Toch ben ik de enige oude die dat heeft. Ik ben ook nog bij de huisarts geweest. En het blijkt dus geen spier te zijn waar ik last van heb. Maar een zenuw. Op de een of andere manier... Gaat het over met tabletten, met medicijnen tegen, hoe noem je dat ook alweer, uh, epilepsie? Ja, hij heeft het helemaal uitgelegd, vakkundig en zo. Maar goed, dat ga ik jullie niet uh, ga ik jullie niet mee vervelen. En uh, dat niet alleen, ik weet het ook niet meer te vertellen. Ik snapte hem wel op dat moment, maar nu weet ik het niet meer te herhalen. Dus ik vind het dan wel prima. Als het maar overgaat. Hij zegt, deze pil moet je nemen voordat je gaat slapen. Je kan er een beetje suf van worden, maar dat is dan geen probleem natuurlijk, want dan slaap je toch. En hij zegt, de volgende ochtend kan je er een gevoel van krijgen of je een heel krat bier op hebt. Ik zeg, nou dat zal voor het eerst zijn, want ik lust geen bier. Uh, en een kater, uh, ja, weet ik ook niet. Geen idee hoe dat voelt. Dus, uh, nou ja, goed, ik heb er dus gisteravond eentje genomen en ik had nergens last van. En nu maar hopen dat dat helpt. En nu ga ik even eten. En wat staat er op het menu vandaag? Nou, gewoon lekker simpel: kipsaté in pittige pinda saus en uh... <lacht> lekker makkelijk, lekker makkelijk. Nasi goreng, gewoon even opwarmen. Ik zeg uh, klaar is kees. Ik heb ook een uh, komkommetje die doe ik erbij voor de voor de fris frisse frisse frisheid. Fris Dit is dan weer een andere keer is dus misschien wel even leuk. ik heb ook eitjes gekocht. Ik even de rest van de van de boodschappen laten zien als het netjes blijft liggen. en ik heb weer aardbeetjes. oh, jongens wat een feest. Wakgronten. Thai's wakgroente en speklapje, want dat is voor de baby ketchup. Uh, nou dan hebben we gewoon Hollandse appelmoes. En aardappeltjes op de bakken. Kipschnitser. En nog een zeep. Want deze waren in de aanbieding bij Appi 6 voor 10 euro. Dus ik bak. Kik in, het is winter. En ik heb pensieboontjes. Uh, ik ben echt heel lui hoor. Ik snij, ik snij dat echt niet zelf. En dan vind ik eigenlijk zo'n zakje lekkerder dan uit een pot. Uh, want in, in zo'n pot is het al helemaal... Uh... Nee. Ja, dat is duidelijk. Hè? Is het is al helemaal... Uh... <lacht> Snap je gelijk wat ik bedoel natuurlijk. Uh, nou, dat waren de boodschappen. Ik heb niet zoveel, want anders moet ik zoveel sjouwen. Daar heb ik geen zin om. Oké, okay, het is nu vrijdag. De eerste keer dus dat ik naar het toneel ga. En dan morgen ga ik naar Anja van 50PLUS. Dus... Er wordt niet gevlogd of gefilmd. We gaan gewoon even lekker gezellig uh, kletsen. Want dat kunnen wij heel goed. Daar zijn wij uh, volgens mij kampioen in samen. En uh, ja, zondag jongens. Ik ga echt zondag om 7 uur. Nee, ik ga niet om 7 uur uit mijn nest. Ik moet om 7 uur dan in Rotterdam zijn. Want dan ga ik uh, Jamie Blom volgen met uh, haar wedstrijd. Dansen. Stijlbanzer, oh man, is. Oh, ik heb daar zo'n zin in en ik vind het zo leuk dat jullie dan mee kunnen kijken hoe dat allemaal gaat in zijn werk gaat. Ik ben benieuwd, ik denk dat ik het te kort kom en ogen. Ik ga nu opschieten, want ik ga even mijn eten maken. Dat is klaar. Weet je, ik doe... Uh... Ik doe dat heel simpel. Oh, zal ik even een lichaam aan doen? Misschien ben ik wel helemaal donker. Ik uh, mik dat zoetje. nee dat, dat kan ik niet zo oneerbiedig zeggen over eten. Ik mik dat eten in de pan, de nasi, de kant-en-klare nasi. Doe ik een beetje wokkeli in de pan. Krijgen jullie tussendoor gewoon nog even een uh, kookvideo hè. Een Beetje wokkeli erin. oké. Doen we de nasi erin. Ik heb ook werkelijk geen idee. Of mijn zoon. Thuis komt eten, ja of nee. Dat is altijd weer een verrassing. Boeit me niet. Ik moet mijn camera niet zo laag houden. Ah. <lacht> Schrik hè, zo daarbij. Uh, maar. Ik doe daar ook nog wat kruiden doorheen. Extra. Want dan wordt het net iets lekkerder. En net een uh, soort van à la medium. En dat is, uh, wat ik daar doorheen mik is ketumbar Een lepeltje. En jahe. Oftewel, uh, gember. Katoenbar, oftewel katoenbar. Geen idee. Geen idee, het is gewoon lekker. Uh, en dan ga ik die openmaken met één hand. Hoor je het? Het is gelukt. Uh. Hey! Shut up. Maar uh, ja, dus een uh, beetje Indische kruiden erbij. Ado en Oftewel, heel lekker lekker, lekker, lekker. Nou, het is niet heel lekker, hè. De echte nasi is natuurlijk veel lekkerder. Daar doen we een klein theelepeltje puntje van in den paan. Hartstikke laatste. huts, huts, huts Pakken we even een. Nou, dit wordt echt een, een zooi video, jongens. Oh. Ik ga me even concentreren hierop, dan ben ik zo weer even bij jullie terug, want anders heb ik aangebrand eten en dat willen we ook niet. Ik niet in ieder geval. Jullie misschien wel, maar ik niet. Ik heb het even opgezocht voor jullie. Het is een soort korianderplant. En zoals je hoort is de nasi lekker aan het knetteren en opwarmen. Even parma's maken warm maken. Panas is heet, eigenlijk. En dan ga ik zo meteen die zeep opruimen, hè? want dat kan ik natuurlijk niet zo naar staan. Oh, ik word toch wel een beetje zenuwachtig. Hoe dichter bij de tijd dat ik naar het toneel moet, hoe soort van zenuwachtiger ik word. Ik ken die mensen helemaal niet, maar misschien best te beter. hè? Kijk wat een bende ik ervan maak. Oh! Eten lekker maakkaan. maken, en maakkaan papa. Oh, ik heb een nieuw sieraadje. Kijk dan toch, mensen. Melano heet dit. En weet je wat hier zo leuk aan is? Je kan dit afschroeven om een uh, nieuwe te kopen. Of te krijgen voor de verjaardag of zo. Ik oh, ben bijna jarig. Ik ben bijna jarig. En dan mogen jullie raden hoe oud ik word. Familie uitgesloten. Ik zeg warm genoeg. Aan tafel.